In december afgelopen jaar konden jullie een stem uitbrengen op een van de drie voorgestelde namen voor het nieuwe Gemaal in Zoutkamp. Er zijn in totaal 361 stemmen uitgebracht. Dat is een fantastische opkomst. En de nieuwe naam van het Gemaal in Zoutkamp is Gemaal Hunzingaar.